Hallo, wat fijn dat je sponsor bent van de Quiet Community, dankjewel! Onze members kunnen jouw aanbiedingen tegenwoordig ook vanuit een app verzilveren. In de video leg ik je uit hoe dat in zijn werk gaat en wat er precies voor jou als sponsor verandert. Onze members ontvangen de aanbiedingen nog steeds via de mail. In deze mail kunnen ze de aanbiedingen direct accepteren. De aanbieding blijft vervolgens twee maanden geldig. Members die de Quiet app gebruiken, krijgen de aanbieding vervolgens in hun app te zien. Op het moment dat een member de aanbieding wil verzilveren, laat hij of zij jou de coupon in de app zien. De member kan hem vervolgens zelf in de app verzilveren. Jij als sponsor hoeft hierna niets meer te doen. Quiet members die liever geen app gebruiken, kunnen de aanbieding ook nog op een andere manier verzilveren. We spoelen even terug en laten zien hoe dat werkt. Als een member zonder app een aanbieding accepteert, krijgt hij via de mail een pdf met daarin een coupon. De member moet deze samen met de Quiet Pass aan jou laten zien als hij of zij de aanbieding komt verzilveren. Jij noteert het nummer van de Quiet Pass en de member kan gaan genieten van jouw aanbieding. Wij sturen jou regelmatig een mail met het verzoek om aan te geven welke members een aanbieding hebben verzilverd bij jou. Je hoeft hierin alleen de lidnummers door te geven van de members die je aanbieding met behulp van een geprinte coupon hebben verzilverd. Nogmaals, bedankt voor je steun.